Blondie die heeft zich gisteren verstapt tijdens het rijden, ik heb er niks gezien maar ik ging er net logeren. zie je dat ze net niet helemaal zuiver loopt. Het is niet kreupel maar het is ook niet zuiver. Dus dat betekent stappen. Ik heb er een hekel aan om rondjes te stappen. Dus we gaan even op het natuurgebied in waar ik ook met uh, Jessie geweest ben. Er zijn ook ruitepaar uh, paden Uh, Blondie en ik zijn veilig teruggekomen. Nou, Hopen dat het zo snel weer van de kreupelheid af is. We hebben nog even op de harde voelte gedaan. Toen was het wel echt naar. Nou ja, naar. Toen was het wel echt kreupel. Op het rechte stuk zie je niks. Dus uh, we gaan nu gewoon een weekje stappen. En dan uh, kijken we over een week weer verder. We zijn inmiddels bij de Raafhorst. We zijn nog even bezig met een ander paard. En dan is uh, Blondie aan de veert. We gaan zo met Blondie naar de, hoe noem je dat, naar, terug naar Patrice. Die gaat nog een keertje kijken en dan aan de onderkant van haar been, uh, het lijkt erop dat het het uh, sesampandje is, Jazeker. zeker. Maar we zijn nu op de aquatraining bij Hartstikke Sundhands. En dan uh, gaat Evie op de, op de trailer, op de, de aquatrainer, maar wel samen met Blondie. Want anders gaan ze hinniken en dat is heel vervelend. En aangezien Blondie zometeen dus naar Wassenaar moet... Moeten ze allemaal, aan mij, maar maar even mee. Zo sleep af en toe, hè. Dus uh, ik voel me net een circus met pakjesels en uh, nou, ze gaan lekker aqua trainen. Blondie is er niet meer leest, want die vindt aqua trainen echt heel fijn. En nu mag ze niet, dus nou ja, ze mag wel kijken. Goed, Blondie die staat in de Vita Floorbox. Dus die is lekker aan het trillen met de willen. En om te voorkomen dat ze natuurlijk ergens eenzaam wordt. IT aan de overkant Ik kan ze eventjes ontspannen en dan gaan wij straks naar uh, de raapworst. Ja, jij ook. Kunnen jullie nog naar elkaar kijken, zo gezellig? Ja, ja. wisselen we straks om. Kan Blondie ook nog even plassen. Zo, inmiddels thuis op de bank. Uh, terug van de dierenarts. Dat sesambandje, dat is wel enigszins. Iets, maar waarschijnlijk niet de veroorzaker van de pijn. Dat is waarschijnlijk toch het hoefgevricht. Met als gevolg dat dat ingespoten moet worden. Net als bestellen. Dus dat deed even heel erg pijn. Tess is uh, met uh, chardon mee naar het NK mennen. Dus dat was helemaal heftig. Maar goed, er is een oplossing. Er hoeft niet per se kort pistolen in. Er kan ook iets anders in. En dat is dan lichaams-eigen. Er wordt gemaakt van het eigen lichaam. Of dat precies doen, weet ik ook niet. Maar um, daar zit verder geen risico van hoe Of wat dan ook aan vast. Dus dat gaan we doen. Uh, dan krijgt je een aantal prikken in het gewricht. Wat altijd een beetje spannend is. Maar goed, als dat op een goede manier gebeurt, is er niet zo heel veel aan de hand. Uh, vermoeiend. In de zin van dat het emotioneel is. En dat het dan toch allemaal weer boven komt. Maar we kunnen morgen gelijk terecht om... Volgens mij gaan ze bloed afnemen. Voor, om dat spulletje te maken. En dan vrijdag de eerste behandeling En dan kijken we weer verder. Inmiddels is het bloed afgenomen. Er zit nog een heel dingetje. Ze heeft nog voor de zekerheid nog een keer gescand. Uh, er is alles goed behalve dus door gevliegdje. Dat is geïrriteerd verder niks aan beschadiging, alle foto's alles kent, alles is verder goed dus dat is wel heel fijn ze heeft nu bloed afgenomen zoals jullie gezien hebben dat wordt dan plasma en dat is ze heeft dan genoeg voor de komende vijf keer of zo dat er iets gebeurt laten we hopen dat het daar voor jan juttemus of voor jan piet ligt en dat het nooit meer nodig is maar goed het is er dan in ieder geval en het is heel erg lang houdbaar dus dan hoeft deze behandeling niet nog een, nog een keer Vrijdag wordt ze dan voor het eerst ingespoten en dan die week erop nog een keer. En dan hopelijk over vier weken gewoon weer een verse goede blondie. Well, we gaan nu terug naar huis. Ik ga blondie naar stal brengen en dan kunnen ze hopelijk nog even lekker op de wei. Het is donderdag. Vandaag hoeven we niet naar de kliniek. We zijn al drie keer geweest deze week. Morgen weer wel, dan wordt ze ingespoten. Vandaag wordt het spulletje gemaakt. Dus vandaag zijn we aan de wandel. Dat is de tweede keer vandaag. En ik wandel maar door het bos heen, met die deed dan zien we nog iets anders. Anders wordt zowel zij als ik, denk dat ik een beetje, ja, yeah, zou ik het netjes zeggen, gek. <laughs> ik kan niet zo goed tegen boekjes lopen op het terrein. Tessa mag 25 minuten, om een half uur, ze gaan gewoon een kwartier heen, een kwartier terug, voor het meestal is het terug ietsje sneller. Nou, dan Ivy nog. En Tessa blijkt zondag ook nog de hele dag weg te zijn ik zie het leven niet meer zitten, jongens. Wie van Tessa back? Dat dus. Maar goed, wij zijn aan het stappen. Zo, de donderdag zit er ook weer op. Morgen weer naar de kliniek. Zaterdag naar Beekberg. Ik ben naar de test kijken. Zondag is er nog niet terug, dus nog een dagje. Ja. En dan maandag is ze er weer. Ik ga naar huis en ik ga eten. Nou, inmiddels zijn we voor de vierde keer bij de raapworst. Uh, Blondie is al suf. Kijk. Dezertje. Uh, nu voor de behandeling. Dus zo zometeen gaat het even uitleggen. Maar we gaan eerst de behandeling doen en dan gaat ze het uitleggen. Want spuiten in hoeven, daar word ik niet zo blij van. Dus strak legt ze het allemaal uit. Eerst gaan we even behandelen. In een handschoen ook. Zeker, het blijft het mooi schoon. Mooi schoon is niet vies. En oh, je hebt het nu in en body. weer ontdooid. Yeah. vriezen het in zodat we het kunnen bewaren en ook in de toekomst nog kunnen gebruiken. Dan kan je het dan elke keer ontdooien en ja, weer invriezen? Zeker. Maar je hoeft dus niet. Super handig. Ja, dat kun je niet met gewoon eten. Nee. <laughs> Gelukkig het, ja. het hoeft het dan weer niet door de maag heen. Nee, dat is waar. Dat zou wat zijn. Dit is dan het resultaat. Oké. Okay. Dus wat er uiteindelijk wat er is gebeurd is, we hebben dat bloed afgenomen. Dat is in dat buisje gegaan met die bolletjes die je de vorige keer gezien hebt. En die bolletjes die reageren met dat bloed, of eigenlijk met de, met de witte bloedcellen, en die zorgen ervoor dat de witte bloedcellen lichaam's eigen ontstekingsremmers aan gaan maken. Nou, we laten dat die witte bloedcellen even hun werk doen om die ontstekingsremmers aan te maken. En um, dan draaien we dat bloed af zodat de rode bloedcellen dat we die kwijt zijn en de plasmafractie die overblijft dat is dit. Daar zitten dan de lichaams eigen ontstekingsremmers in en die gebruiken we om dat hoofdgevricht te behandelen. En het hoofdgevricht behandeld. Deze hebben we over, dus die gaan weer terug in een schone handschoen en die gaan de vriezer weer in voor de volgende keer. Nou inmiddels terug in het verband, want het moet natuurlijk steriel blijven. Uh, ja, ik weet niet of het matching, matching colors zijn hoor. Dat paars met uh, fel oranje. Neon oranje. Maar goed, uh, dit moet erop blijven zitten tot morgen. En dan is het weer klaar. Dan kan ze morgen hopelijk gewoon stappen. Er is een mogelijkheid. Als ze een flare krijgt, dat betekent dat het zeer doet. Dan moet ze een beetje mee te kalm. En dan kan ze nog niet stappen. Maar dat gebeurt wel eens. Als je met plasma doet. Maar ja goed, het is wat het is. doe niks aan. Maar meestal krijgen ze het niet, dus we wachten het rustig af, maken ons niet druk. Morgen weer een nieuwe dag. Nu lekker naar stal.